Hi, ik ben Jeroen Mulder van Exclusief Advies en ik ga het vandaag met jullie hebben over geld besparen met de gratis WOZ-scan. Heb je een woning? Blijf dan kijken, want dit gaat je geld opleveren. Als dit de eerste keer is dat je kijkt naar een van mijn video's, welkom op mijn kanaal Exclusief Advies. Hier kom je alles te weten over hypotheken, verzekeringen en financieel advies. En als je dit filmpje waardeert, stuur hem dan door naar iemand die hem ook zou kunnen waarderen. En in de tussentijd abonneer je en zet de notificatiebel aan. Dan mis je niks op het gebied van financieel advies. Waarom kan het verlagen van de WOZ-waarde jou nou geld opleveren? Door de enorme stijging van de huizenprijzen het afgelopen jaar... ...is de kans enorm groot dat jouw WOZ-waarde ook hoger uitvalt dit jaar. WOZ-waarde is de geschatte waarde door de gemeente aan jouw woning of bedrijfswand. De gemeente doet dit echter niet per woning, maar doet dit op wijkniveau. Dat betekent dat zij een prijsindexatie loslaten op een hele groep huizen. Het kan dus zomaar betekenen dat jouw woning een te hoge waardebepaling heeft gehad... De hoogte van de WOZ-waarde is heel erg van belang want de volgende belastingen worden hier namelijk op gebaseerd. Onroerende zaakbelasting, ook wel OZB genoemd, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting en roerende zakenbelasting. Een te hoge WOZ-waarde kan je tussen de 60 en 2500 euro per jaar te veel kosten. En dat zolang je het huis of bedrijfspand in bezit hebt. Ondanks dat het dus geld kan besparen om bezwaar in te dienen, gebeurt dit landelijk slechts 4%. En dat terwijl er toch bijna de helft van die bezwaren worden toegekend. Tijd dus om hier wat aan te doen. Moet je dit bezwaar dan zelf gaan doen? Nou, gelukkig niet. Er zijn WOZ-experts die voor jou kosteloos een bezwaar indienen, maar daarover straks meer. Allereerst gaan we doornemen wie er bezwaar kunnen indienen tegen een te hoge WOZ-waarde. Dat zijn particuliere woningbezitters en ondernemers met een bedrijfspand of ondernemers met een vastgoedportefeuille. Particuliere woningbezitters hebben dus de mogelijkheid om met een gratis bezwaarschrift de WOZ-waarde te verlagen en daarmee belastingen te besparen. Bespaart je dus mee op je belastingen en eentje wil ik nog even benoemen, dat is namelijk de erfbelasting. Daar kom ik later in deze video nog even op terug. Hoe werkt dat nou, dat bezwaarschrift indienen? Via een link in de beschrijving beneden deze video wordt je doorgeleid naar de website bezwaarmaker.nl. Zij zijn sinds 2009 gespecialiseerd in het indienen van bezwaarschriften en beroepsprocedures in het kader van de wet WOZ. De oprichters hebben zelf jarenlang bij de gemeente gewerkt om deze bezwaarschriften af te wikkelen zij weten dus als geen ander hoe zij effectief een bezwaarprocedure aan moeten gaan voor jou. Als je op onderstaande link geklikt hebt, zal bezwaarmaker.nl digitaal jouw aanvraag afwikkelen. Zij nemen de hele procedure van jou over en werken op no cure no pay basis. Dat houdt in dat als jouw bezwaarschrift wordt afgewezen, dat zij zelf voor de kosten opdraaien van de procedure en het jou dus niets kost. Nou als dat geen reden is om een bezwaarschrift in te dienen, weet ik het niet meer. Laten we eens kijken met een rekenvoorbeeld wat het jou zou kunnen schelen. Oké, okay, nou dan gaan we eens even kijken wat het op kan leveren om een bezwaarschrift in te laten dienen door bezwaarmaker.nl. Stel dat de woz-waarde volgens de gemeente 230.000 euro is en de woz-waarde volgens jouzelf. Zou uit moeten komen op 199.000 euro. Um, dan gaan we nu eens even berekenen wat voor besparing je kan hebben. De besparing is dan 394 euro. En daarbij moet je rekening houden dat deze de nieuwe WOZ-waarde doorwerkt naar de toekomst toe. En want als je hier zeg maar van die 2,30 uit moet gaan, dan is dat dus al hoger dan die 199. En um, dat betaal je dus te veel. Ik benoemde net al even het besparen op de erfbelasting. Als je namelijk een woning erft van iemand, wordt de erfbelasting gebaseerd op de WOZ-waarde. Ook hier is het dus zaak om die WOZ-waarde zo laag mogelijk te houden, want dat scheelt je heel veel geld in erfbelasting. Ik zal dit ook even laten zien door middel van een voorbeeldberekening. Nou, We gaan nu eens even kijken naar een uh, rekenvoorbeeld uh, uh, bij uh, te betalen erfbelasting. Um, we gaan even uit van dezelfde getallen. In dit geval hou ik ook even rekening met een stukje hypotheekschuld. En de verkrijger is in dit geval een kind. Nou, uh, als je kijkt naar de berekening dan zie je hier dus al staan dat de totale besparing 3853 euro kan zijn op dit, uh, op dit, in dit rekenvoorbeeld. Je ziet hier ook uh, kosten, dienstverlening, uh, bezwaar maken staan. Nou goed, dat uh, uh, zal ik later nog even toelichten. Maar je ziet dus dat hier een fikse besparing op, op kan plaatsvinden. Stel dat we nou kijken naar de situatie met kleinkinderen en we gaan hem berekenen. Dan zie je dat dat helemaal oploopt. Dat gaat dan richting de ja, meer dan 7000 euro. Um, dus ja, dat, uh, dat is echt wel de moeite waard om, uh, om, een, uh, ja, om een aanvraagje te doen. Om te kijken van wat er nou uh, precies mogelijk is en uh, uh, wat het uh, voordeel is wat je, wat je zou kunnen behalen. Logische vraag is natuurlijk, wat kost dat nou, zo'n bezwaarschrift in laten dienen door bezwaarmaker.nl? Nou, in de meeste gevallen helemaal niets. Zoals ik al eerder meldde, is voor particulieren deze service geheel gratis. Werkt bezwaarmaker.nl dan voor niks? Nee, zij worden namelijk bij een succesvolle procedure betaald door de gemeente. De kosten die bezwaarmaken.nl maakt worden namelijk vergoed door de gemeente bij een succesvolle procedure. Ondernemers binnen bedrijfsband en vastgoedondernemers kunnen ook gebruik maken van deze bezwaarschriftservice. service. Zij kunnen dan ook geld besparen op hun belastingen. Wat wel belangrijk is, is dat het bezwaarschrift binnen zes weken na ontvangst van de beschikking ingediend wordt. Als je nog vragen hebt, stel ze onder aan deze video. Als je dit filmpje waardeert, like hem en abonneer je op dit kanaal en zet de notificatiebel aan, dan mis je niks op het gebied van financieel advies. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.